De hypotheekrenteaftrek is een gevoelig onderwerp in Nederland. Wat is dit precies en waarom is het zo'n heet hangijzer? Om dit uit te leggen stellen we je voor aan Mark en Linda. Zij willen dit huis van 250.000 euro kopen. Ze hebben niet zoveel geld en daarom gaan ze naar de bank voor een lening. Zo'n lening heet een hypotheek. De bank wil eerst weten of ze de hypotheek wel kunnen betalen. Geld lenen is immers niet gratis. Er moet rente betaald worden over het geleende bedrag. Voor Mark en Linda is de hypotheekrente 5%. De rente wordt als volgt berekend. 5% van 250.000 euro is 12.500 euro per jaar. Dat is ruim 1000 euro per maand. Dit moeten Mark en Linda elke maand aan de bank betalen. Maar zo'n groot bedrag kunnen zij niet missen. Gelukkig komt er hulp van de overheid. De economie groeit als mensen zoals Mark en Linda een huis kopen. De overheid wil dit graag stimuleren en heeft hiervoor iets bedacht. Het werkt als volgt. Mark en Linda verdienen samen 60.000 euro per jaar. Daarover moeten zij belasting betalen, bijvoorbeeld 40%. Maar als zij het huis kopen, mogen ze eerst de hypotheekrente van hun inkomen aftrekken. Ze betalen dan 5000 euro minder belasting per jaar. Een voordeel van ruim 400 euro per maand. Mark en Linda betalen nu geen 1042, maar 625 euro hypotheek per maand. Het verschil betaalt de overheid. Dat is de hypotheekrenteaftrek. Mark en Linda houden nu genoeg geld over om van te leven. De bank vindt dat ook en verstrekt de hypotheek, zodat zij het huis kunnen kopen. Net als Mark en Linda hebben veel mensen een huis kunnen kopen. 30 jaar geleden waren ruim 7 van elke 20 woningen in het bezit van de bewoner. De rest was gehuurd. Mede dankzij de hypotheekrenteaftrek zijn dat er nu 11. Meer dan de helft. Wat is dan het probleem? Ten eerste de kosten voor de overheid. Behalve dat meer mensen een huis bezitten, is over de afgelopen 30 jaar ook de gemiddelde prijs van een huis gestegen. Er zijn meer... En hogere hypotheken afgesloten. Via de hypotheekrenteaftrek krijgen steeds meer mensen een steeds groter belastingvoordeel. Daardoor zijn de kosten voor de overheid behoorlijk gestegen. Veel deskundigen van universiteiten en onderzoeksbureaus zeggen dat dit in de toekomst niet vol te houden is. En niet alleen vanwege de kosten. De aftrek draagt volgens hen ook bij aan de stijging van de huizenprijzen. Die liggen nu te hoog voor veel mensen die hun eerste huis willen kopen. De hypotheekrenteaftrek werkt niet meer zoals het is bedoeld. Starters kunnen geen hypotheek van de bank krijgen en dus ook geen aftrek van de overheid. Moet de hypotheekrenteaftrek dan afgeschaft worden? Stel dat Mark en Linda het voordeel van 417 euro per maand niet meer krijgen. Hun maandelijkse budget wordt dan plotseling flink kleiner. Maar de hypotheekrente die ze elke maand aan de bank moeten betalen blijft hetzelfde. Het bezit van het huis wordt dan veel te duur. Ze moeten hun huis verkopen. Maar anderen vinden het huis te duur zonder het voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Mark en Linda zullen in prijs moeten zakken. Zij hebben een hypotheekschuld van 250.000 euro bij de bank. Als zij het huis voor 25.000 euro minder zouden verkopen, houden zij een schuld over die zij moeten aflossen aan de bank. Kortom, het houden van het huis is te duur, maar verkopen is ook geen oplossing. Het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek betekent een groot financieel probleem voor Mark en Linda. En ook voor heel veel andere huiseigenaren. Dat maakt het een groot probleem voor onze economie. Het lijkt dus onverstandig om de hypotheekrenteaftrek ineens en zonder meer af te schaffen. Over wat er dan wel moet gebeuren bestaan veel verschillende ideeën en daarom is de hypotheekrenteaftrek een heet hangijzer.